Hier vind je de recente gesprekken en kun je snel naar verschillende modules. Klik op Beheer en kies onder Geavanceerde opties voor de filter. Klik op de knop Toevoegen. De filtergroep is een gratis module, vandaar dat er ook 0 euro staat. Je kunt gewoon klikken op Ja, ik weet het zeker. Je kunt hier een keuze maken voor telefoonnummers of anonieme nummers die je wilt filteren. Ik kies voor een specifiek telefoonnummer. Vervolgens geef ik de filtergroep een naam en een beschrijving. In dit geval geef ik als naam telefonische verkoop en als beschrijving verkoper. Nu kan ik het telefoonnummer toevoegen die ik wil filteren, in dit geval 06-12-34-56-78. Je kunt in een filtergroep meerdere nummers zetten. Klik hiervoor op voeg nog eentje toe. In het vak telefoonnummer kan ik ook een deel van een telefoonnummer toevoegen. Zo kan ik bijvoorbeeld alle oproepen uit Duitsland filteren en doorzetten naar mijn collega die vloeiend Duits spreekt. Om dit te doen voeg ik alleen het landcode van Duitsland toe. In dit geval wil ik een specifiek telefoonnummer filteren en daarom is mijn filtergroep nu klaar en druk ik op opslaan. Om de filtergroep te laten werken moet ik deze toevoegen aan mijn belplan. Klik op belplan. Ik kies voor belplan toevoegen en krijg een aantal suggesties van telefoonnummers. Ik kies voor het nummer die eindigt op 130, omdat dit het hoofdnummer is. Als beschrijving zet ik dan ook neer hoofdnummer en ik kies voor stap 2. De filtergroep moet altijd bovenaan, dus zet ik hier filtergroep neer. Ik kies voor de filter die ik net gemaakt heb telefonisch verkoop en ik druk op opslaan na het opslaan openen zich twee opties voldoet aan en voldoet niet aan bij het kopje voldoet aan vul ik in wat er moet gebeuren als dit nummer mij belt in dit geval wil ik niet lastig gevallen worden door deze verkoper en kies ik ervoor om de verbinding direct te verbreken achter nog in te vullen stap zie ik stap 1.1 staan en drie stippen. Daar kies ik voor wijzigen. En kies ik voor verbinding verbreken. Bij de optie voldoet niet aan, als dus niet dit nummer belt, bouw je de rest van je belplan op. Ik kies ervoor om de oproep binnen te laten komen op toestand 201 en dat er 20 seconden rinkeltijd mag zijn. Achter nog in te vullen stap zie ik 1.2 staan en kies ik voor wijzigen. Ik druk op opslaan en het belplan is klaar. Ik word nu niet meer lastiggevallen door een telefonische verkoop en ik druk op opslaan. Bedankt voor het kijken naar de instructievideo voor het instellen van een filter in je belplan. Mocht je nog vragen hebben, we kunt altijd met ons chatten, maar ook telefonisch zitten we voor je klaar op 050 700 9920.